In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk moment... want de politiek bepaalt hoeveel er de komende vier jaar in de sport van jouw gemeente wordt geïnvesteerd. Maar hoe goed kennen de politieke partijen in jouw gemeente de sport eigenlijk? Sport en bewegen zijn van onschatbare waarde. Om het mooie verhaal van de sport te vertellen, hebben we jouw hulp nodig. Start in jouw gemeente een lokaal sportcampagne-team... Want jij kan de politieke partijen vertellen over de kracht van sport en bewegen en hen helpen goede plannen te maken. Namens de hele sport ben jij met je team verantwoordelijk voor de lokale sportcampagne in jouw gemeente. Je hebt nauw contact met politieke partijen, geeft hen input voor hun verkiezingsprogramma's en organiseert bijvoorbeeld een sportdebat of werkbezoek. Dit doe je uiteraard niet alleen. Je wordt voorzien van feiten en cijfers over de sport, hebt veel contact met andere lokale campagneteams... ...en wordt meegenomen in het vak van Belangenbehartiging. Ben jij een aanpakker die mensen kan verbinden, goed kan organiseren... ...en zich thuis voelt in de wereld van sport en de politiek? Dan zoeken wij jou. Meld je aan via sportcampagne.nl En wellicht vorm jij binnenkort samen met andere sportliefhebbers een campagneteam in jouw gemeente.